Thank you. Mensen, dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, LSPD voor een moor. En vandaag gepot met Wim en met mijn collega. En uh, we hebben eigenlijk niet zoveel uh, te vertellen. Dus we gaan gewoon meteen de stralen op. Het is, het is koud, ik heb de lange mouwen aan. De collega dacht, doe de korte mouwen aan. <coughs> en we gaan. En ik ben wel een beetje ziek. Maar ja, dat uh, kan gebeuren toch. Vandaag met de b -klasse. Mooi ding. Nieuwe striping, de dikkere striping. oov striping heet het geloof ik. We eens kijken wat voor leuke meldingen we vandaag gaan krijgen. Of misschien kunnen we nog wat voor voertuigen controleren. Of personen, of die motor, nee die heeft niks misdaan. alles en iedereen in de gaten. Wie heeft nou groen met dit stoplicht? Want ik niet. Want linksaf heeft het geen groen. Nu heeft rechtdoor pas groen. Jij rijdt dus rood. kan het niet controleren, want ik heb hem niet gezien. Of ik mag hem niet bekeuren moet ik zeggen, want ik heb het niet gezien. Ik zag dat wij groen hadden toen hij nog doorreed, maar dat betekent niet dat hij geen groen meer had. Dus als een agent ooit voor een jou aan de kant wilt zetten. En zegt van ja, je redt rood. Maar ah, hij staat voor jou, dus hij kan er nooit gezien hebben, dan mag hij je niet bekeuren. Meen ik, denk ik, weet ik 100% zeker. Ze dus moeten het gezien hebben. Het kan net zo goed zijn als jij zegt, ja maar de stoplicht stond op groen. Dan kunnen ze hier niks maken. Tenzij er een collega van hun weer achter jou stond die zag dat het duidelijk rood was. Dus ik ga ook niks met dit voertuig doen. Ook het aanspreken, maar dat ben ik geen zin. In. Ik snap alleen niet wat we hier ook zitten te doen. Die motor, oké, okay, dat dus hij rechts langs gaat, dat snap ik nog. Maar deze mevrouw, het zijn twee baans, zeg in drie baans. Uh, zeg maar. Zoals zij staat, dan hoor je niet te rijden. Ze rijden ook gewoon verder. Dus die gaan we wel aan de kant zetten. Even volgen. En ze rijdt waarschijnlijk met een... Traffic violation. With met een... ...verlopen rijbewijs. Als zij de eigenaar is. Oh ja. Ik was weer aan het kijken. Ik heb iemand naast me zitten. Dat vergeet ik steeds. Goedag mevrouw. Wim is de naam. Oh, ik uh, zie nog wat resten van drugs mogelijk. Uh, ik, ik wil er eens even een rijbewijs zien. Laten we daar eens mee beginnen. Nou die is verlopen, daar krijg je sowieso een bekeuring voor. Uh, weet je dat je rijbewijs is uh, verlopen? Uh. Ze zegt ik heb hem laten vernieuwen, weet je zeker dat je je, je data klopt? Ja dat klopt, wordt gewoon geüpdate. Maar ja, goed, mijn collega zal even bellen naar, uh, hoe heet dat gebeuren allemaal, CJIB IB ofzo. Die kunnen dat uh, ook nog eens zien, maar goed, dan gaan we allemaal uh, geen aandacht geven. Ik wil wel hebben iets illegaals bij, in het voertuig iets gedronken of drugs genomen. En je zegt gewoon ja op de drugs. Zitten er dingen die in het voertuig zijn die dus niet mogen, waar ik eventueel op moet gaan doorzoeken. Nou, dat zegt ze van niet. Ik ga je even laten blazen en je mag nog even een drugstest afnemen. Want de reden van de staanhouding is dus eigenlijk het door het middenrijden van, je weet wel, de banen. Wat niet de bedoeling is. En ze weigert om mee te helpen aan een alcoholtest. Drugstest doet ze wel ermee. Positief of cocaïne. Maar uitstappen Bij deze aangehouden verrijden onder invloed. Je niet aan verplicht om draaien, want je gaat in de boeien en met ons ben je naar het politiebureau. Voertuig kunnen niet blijven staan, dus gaan we laten afslepen. Of ja, die had je wel kunnen blijven staan, ja duur gewoon kunnen parkeren. Maar dat maakt niet uit. We gaan even terug naar ons eigen bureau. Daar komt een gestolen voertuig. Maar we moeten helaas eerst deze mevrouw inboeken. <coughs> Hij knalde wel op een muurtje of iets. En uh, toen naar de officer. Ja, ja, ja. Maar die gestolen auto is al weg zo te zien. Oh dat is vooruit. Ik wil achter. Nou, nu gaan we nog meer boefjes vangen. We hebben suspicious activity in uh Burton. Eit nee, u alstublieft, prio 2. Oké, de melding van een mogelijk gestolen voertuig. Um... Na nou, eerder. We krijgen een melding tot er een voertuig staat die mogelijk gestolen is. Het is niet zo dat iemand op dit moment een voertuig heeft gestolen en daarmee rijdt. Uh, we moeten dus even een onderzoekje doen. Er staat een voertuig bijvoorbeeld in een steeg of Zo, zo krijgen we... <coughs> of ja, zo krijgt de politie regelmatig meldingen van hé hey, je staat de scooter al een paar weken. Misschien komt die van een diefstal ofzo. En dan blijkt dat ook vaak zo te zijn. Nou, in dit geval is dat met een voertuig. staat dus ergens geparkeerd. En die is mogelijk gestolen. Oh. Spiegeltjes wel even kijken we gaan daar te plaatsen we gaan het kenteken nakijken en als het kenteken uh, als ze uitkomt dat die gestolen is dan gaat het voertuig uiteraard met mij mee of met ons mee eerder uh, met een takelwagen mee uh, ik het is weekend ik heb gewoon gewerkt de afgelopen week en dan kom je thuis en dan word je pas echt ziek. Dat is altijd zo vervelend. Maar nu willen ik allemaal leuke dingen. gaan ga nu dit weekend. Maar het lijkt me echt beter als ik dat niet doe. Want ik heb dat een keer gedaan. En toen was ik dus echt drie dagen ziek. Toen dacht ja, ik kan gewoon gaan sporten. Ik kan gewoon dit doen. Ik kan gewoon dat doen. Toen was ik nog eens vijf dagen daarna ziek. En ik weet zeker. Ja waarom stop je nou? Godsamme een beetje stomme. Ik um, weet zeker als ik nu gewoon even het hele weekend thuis blijf dat ik dan ook gewoon maandag misschien wel beter ben of zo goed als beter hoe uh, wij zijn de plaatsen wat ik ga het volgende kenteken voor u aantrekking 6 0 uniform hotel cr 8 9 9 ik hier nog even naar binnen oh hier staat iets ah wat hier gewoon naar binnen moeten gaan goedaf te leren Politie. We hebben een onderzoekingsbevel. Helemaal niet. Nee, klopt, maar we gaan gewoon bluffen. En ah, wacht. Wat? wat? Ik ga het volgende kenteken voor in aandrukken. 9, 5, Oscar, Alpha, oh. Lima, 9, 2, 8. Oh my god. Wat, wat is dit? Waarom is dat groene stipje? Dat word ik zo check van. Groene stipje oké okay, ik ga eens met deze beste meneer praten Goedendag. hallo ik vraag van is dit van jou en hij zegt nee man dit zijn gewoon allemaal uh, dit is uh, ik ben gewoon een uh, zielige medewerker ik vraag van kun je me iets vertellen over de voertuigen hier hij zegt nou niet echt ik doe gewoon het werk wat me wordt uh, uh, wat me wordt uh, opgedragen voor mij alvast een identiteitsbewijs dankjewel gaylord wie heet dan nou? ook gaylord wat is dat voor een trieste naam voor iemand hallo kun je dat ding even we gaan niet slaan trouwens hè? hallo meneer van nou hij zegt van nee ik het uh... eh, is ook niet van hem hij zegt nee ik werk hier alleen als er iets te doen is <coughs> oké okay. dat is verdacht ook van jou in het testbewijs. Even blijven staan. Geen kant op gaan. Lamar. En 1941. Beste man, dat lijkt me niet. Um, hij zegt dus wel. De baas laat ons uh, kentekens veranderen van voertuigen. Dus we nemen een voertuig binnen, We veranderen het voertuig. En vervolgens. Doen we een rand aan de kenteken op ofzo. Ja, hier 4 kan 4 ik toch potsamer niks mee. With ik ga het volgende kenteken voor je nadrukken. 3, 6, XC, My Lima. En maar luister, dat is zo simpel 5. allemaal. Jij beweert dit. Ik kan hier op dit moment niks. Ik weet niet hoe ik met jou kan praten. Nee. Hoi. Ah, dit is de eigenaar. Uh, waarom staan hier zoveel uh, dure voertuigen? Ja, wat een vraag. Oh, oh, oh, kut. Ik ben niet zo. Zin... Oké. Okay. Er stonden nog andere vragen. Nee, beste man, luisterers, al deze voertuigen niet verzekerd, ze zijn niet gestolen. Het zou raar zijn als ik nu pas een hem heb gevraagd van ik wil kenteken controleren dat dan iets anders uitkomt. Maar het hele zaakje dat klopt niet helemaal. Dus ik ga hier alle, alles in beslag nemen. Jij mag naar buiten, uh, bij deze verzegeld of zo, en ik uh, laat de recherche dit verder onderzoeken. Jij gaat naar een gezin. Ik wil van jou een identiteitsbewijs zien. En uh, ja, dat. Ik heb deze hele melding helemaal verkeerd afgehandeld, maar dit gaan we gewoon doen. De recherche komt hier maar of technisch, weet ik voor wie allemaal, komt dit onderzoeken. Je gaat naar buiten. Niet die kan hem in ieder geval. Ook niet met die auto. Waarom ren je weg? Heb ik jou gezegd om weg te rennen? Nee, ik ben helemaal klaar met deze melding. Volgt hij in eerste instantie het licht van de wagen? Deze melding is ten einde. Goed werk. Dus alles in beslag genomen. Politie. Ja, dat zijn wij trouwens. Maar collega's gaan nog verder onderzoeken. En uh, we hebben de melding perfect afgehandeld. Vijf rijten van mij. We gaan door. We hebben een possible 211 in in Paleto Bay. Ja, nee, daar ga ik wat heen rijden naar Paleto Bay. Zeg maar 10 uh, kilometer zoals jullie zagen. Ja, ah, gestolen fiets. heb hebben even fiets gestolen en die gaat hier nu ergens. Die fiets hier nu ergens. Ik zie hem alleen niet. Is dit de spanish ja, van je? Ik heb het gevoel dat hij langs me. Hij gaat echt letterlijk langs me hier. Zie je dat? ergens hier zit hij te fietsen. Mevrouw, blijf eens even staan. Hallo, mevrouw, ja, goeiedag. Hoi. Hey. We willen gewoon even praten. Staan blijven. Kom op. No. Mevrouw, hallo. Mevrouw, hallo. Luister eens even. Teaser teaser, teaser. In ieder geval al richten. Gaan, hè? op knietjes je bent aangehouden, diefstal van een fiets denk ik, je rent er in ieder geval vandoor ik neem aan dus dat je die fiets hebt gehaald sportje deze kan op, want ik heb gezien om zelf te transporteren wij gaan die fiets uh, pakken. als een busje komt, ja dan kan dat busje meteen die fiets mooi Die fiets laten we waar staan. De collega's met de bus hier nemen de fiets mee en wij gaan door ah. naar. Nee. We gaan meldingen spannen. Ik heb geen zin om te wachten op meldingen. Het regent. Dat is niet leuk. bericht voor alle wagen bericht voor alle wagen we hebben een possible burglary Een silent security alarm triggered at 2114 south bow milton drive Rijt u 2 2? ja oké okay. we gaan melding van een inbraak mogelijk uh, Dat wordt dus mogelijk ingebroken en er gaat een stil alarm af in die woning het kan dus zijn oh het is glad natuurlijk het kan dus zijn tot de eigenaar uh, het alarm heeft verbonden met een alarmcentrale die dus nu de melding doorschakelt naar het OC van de politie. En wij gaan even kijken. Met meerdere eenheden mag ik hopen. Ik zie wat blauw achter mij reflecteren. Ik denk aan dat er meerdere eenheden onderweg zijn die misschien wel prio-intuism hebben gekregen. Een bericht voor alle wagens. Wagen. Een voertuig hier. Collega, houd voertuig even in de gaten. Nee, je wordt hier even... in de gaten. Hij 0, 0, terecht 0, 0, 0, Als je trouwens iemand heteraad willen betrappen het is het niet handig om politie te roepen. De collega blijf even bij de voorzijde van de woning staan. Hey, oh god, ik schrik me helemaal de perspleurs. Niemand op het dak? Daar zijn de collega's bij. Nee, niemand hier aangetroffen bij de woning. We wist niet deze woning. Jawel. Is het wel deze woning? Deze man, ja, maar even controleren. Zet meneer. Hallo. Wat ben je hier aan het doen, meneer? Ah ja, oké. Okay. Um, ja, hij zegt, ik ben uh, van het alarmbedrijf. En hier zou een melding meldingen zijn geweest. Oké, okay, weet je wat... Um, Weet je wat mis is met het systeem? Dat no, weet niet. Um, heb je wel wat bewijs dat je hier werkt? Oké. Nou, nah, dit maar niks. Ja, oké. Okay. Goed. Oké. Okay. Dankjewel, dat is alles. Nou, nah, eigenlijk heeft hij wel goed gehandeld. Hij heeft dus... Uh, hij heeft dus aangegeven van... Of ja, hij heeft hier gewacht. De politie heeft een rondje gedaan om de woning. Niks aangetroffen bij de woning. Um, er zou dus een melding zijn dat het systeem niet helemaal functioneert. En dat kan wel eens tot dus gewoon het systeem een alarm geeft, Maar dat lijkt dus een error te zijn. Een bericht voor, uh, voor alle wagen. Hij blijkt gewoon een medewerker zijn. te zijn. En wij zitten... Uh, ja, wij kunnen door. En hij fixe het systeem. Ik heb aangegeven tegen hem van ja, dat was zeg maar een optie van het script. Eerst de politie bellen, dan pas zelf handelen. Dat moest ik tegen hem zeggen, maar eigenlijk had hij dat al gedaan. Want ja, hij is gewoon blijven wachten, ook al was hij als eerste te plaatsen. Volgt hier en eerst bericht voor alle wagens. We hebben een disturbance op Heritage Way. Ik ga ja, nu weer een melding van een persoon die niet uh, weg wil uit een gebied. Er zou geen sprake zijn van een agressie ofzo, hij wil gewoon niet weg. Nou, die auto, de middelste is groen, die auto die linksaf ging, die hadden schroen maar er staat ook een pijl voor linksaf. Ja, dat is dan de verkeerde denk ik. Hallo. Dus even nog voor het komen gaan. Deze man Die was hier uh, rond aan het... Uh... Wacht even. maar hij praat al voor mij. Maar nee, even prison. Nee, nu ben ik weer die... Dat deed ik de vorige keer ook al. Ja, oeps, foutje kan gebeuren toch. Voor mij een identiteitsbewijs zit. Laten we dat eerst even doen. Oké. Okay. Ik ga hem niet aanhouden. Ik ga hem gewoon... Uh, ik heb zijn gegevens nooit eerder gebeurd. Hij was hier gewoon even aan het rondkijken tijdens een video. Uh, shoot, zeg maar. Uh, mensen hadden hem gevraagd te vertrekken heeft hij niet gedaan, maar. Uh... Oh, ja goed. Bij deze heb ik hem gezegd nu te vertrekken en dat heeft hij gedaan. En uh, wij gaan door. Is hier ongeval ik zie een geval gebeurd. Ga we net door. Uh, Daar gaat er eentje vandoor. Maar dat lijkt me toch anders. Mevrouw blijf even staan, mevrouw. Hallo. Waar dat vuur, dat Staan blijven, kom op. We hebben net een ongeval gehad. Je moet er nu niet vandoor gaan als de politie komt. Staan blijven. Zo. Meewerken. Mij dood. Ze is ah, nee. Waarom werkt die E nog steeds niet? Ja nu werkt hij wel. <coughs> maar ik wil gewoon aanhouden. En bueno, waarom werkt hij ook niet meer? Zo, nu werkt Ik heb het gevoel dat Wim een andere stem heeft hij misschien ook verkouden. Ja, mijn collega eraan. dan ga ik alvast even kijken of de gewonnen zijn. De melding was het dus voertuig geval eentje op de kop, eentje uh, daar bovenop, die rolde eraf toen we ter plaatse kwamen. Ik denk, meneer, hoe gaat het ermee? Ben je zelf een agent of wat heb je om? In. Zij kroop net uit dit voertuig. Ik ga weer toch even een ambu laten komen. Normaal moet er natuurlijk nog een klein onderzoekje komen. Door de VOA ofzo. Of door uh, ons. Dat gaan we allemaal niet doen. Dat doen we allemaal niet meer aan. Ik komt de ambu A2. En gaat de controle even mee naar het ziekenhuis, wij melden ons weer beschikbaar voor de C. En dan gaan we naar de laatste melden voor vandaag, want we hebben er geloof ik wel weer een paar gehad. Natuurlijk hebben we veel tijd besteed aan, die, aan het onderzoek, omdat we erachter kwamen dat dat uh, uiteindelijk binnen bleek te zijn. Ja, ik heb die vrouwen inderdaad te laten staan, maar ja. Domestic disturbance, dat is geloof ik huiselijk geweld of overlast. Wat is er alweer? Ik weet dat niet hè. Hier is in ieder geval een uh, melding gaande. <laughs> ik denk echt dat we. Uh, ik ken dat huisje moeten hier zo. Moet hier naartoe. <coughs> Zo, we zijn te plaatsen. Ah ja. Ik hoor het alweer. Dikke 50G. Goeiedag, goudwil politie. Hallo. Ja, goeiedag, dames. Toch? Ja. Dus, uh, wat is hier allemaal aan dan ga even rustig uh... als jij even weg gaat was dit het wat een kutmelding op <laughs> sorry dan even wat gegeven voor jullie <coughs> en ja, jou ook de ene zegt nou doe iets aan je verlopen uh... ID Iets was ja je bent aan het uh, vreemd gaan de ander zegt ja dit dat het zal wel Wim zegt ga eens even wandelen en uh, zij zeggen oké okay, is goed en weg zijn ze en melding afgehandeld wat een onzin Vinden jullie ook niet collega's met een Turan wat vinden jullie nou eigenlijk mooier jullie kijkers zo'n Turan met normale striping of zo'n B-klasse Laat het weten in de comments Oh sorry en ik wil jullie bedankt voor het kijken want ik ga door met de volgende video opnemen. Het voordeel van ziek zijn, nee eigenlijk is er geen voordeel van ziek zijn maar wat je wel als je je niet beroerd voelt in dat opzicht dat je gewoon je neus dicht hebt en moet hoesten en snotteren en dat maar als je gewoon verder niet misselijk of zo bent en niet moet kotsen uh, dan kun je gewoon opnemen toch. Dus dat gaan we ook lekker doen vandaag. Alleen niet te lang achter de computer. Want dat doet pijn aan de oogjes. Maar ja dat is gewoon een algemene tip. Dus ook als je niet ziek bent. Tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan. Joe.